Bij Cloud kan ik komen, maar we zitten hier in de Cloud. Zullen we Oké, Rico. Oké. Okay. Nou, welkom allemaal dan bij, uh, bij deze presentatie van de Piratenpartij op een technisch congres. Dit is de eerste keer dat de Piratenpartij uh, aanwezig is op, uh, op, uh, op zo'n dag als vandaag. ict fair met, met ICT-tracks. Uh, het is een Cloud Track. Uh, leuk dat we hier mogen zijn. En, uh, dit is de piratenpartij. ik zal het niet teveel klaar maken voor wat we doen, maar er zijn vier punten echt belangrijk. Mensenrechten, burgerrechten en dan specifiek gericht naar ICT, daar hebben we toevallig handigheid in. Daar zijn, we, daar zijn we goed in en vandaar ook de link dat wij nu, nu hier staan. Uh, en transparante overheid, overheid die verantwoording aflegt en laat zien wat ze doet. Die gedraagt zich al gauw snel beter dan, uh, dan als dat met dichte deuren gaat. We zijn voor participatie van mensen in de de democratie. Een referendum vinden we niet zo'n mooi instrument, maar het is wel fijn dat het er is. Zonder referendum was het nog vervelender, zou ik maar zeggen. We beschouwen het als een noodrem eigenlijk. Je wil niet dat je in de trein met iemand die noodremt, maar het is wel mooi dat die noodrem er is of nodig. We gaan het hebben over, over democratische gereedschap. Vrijheid van informatie ken je ons misschien ook van, patentrecht, copyright. Manieren om de zorg bijvoorbeeld goedkoper te maken, dus om te zorgen dat er niet zoveel geld naar de farmaceutische industrie gaat. Daar ken je ons niet van, je kent ons van taalapp. Als je nu wat meer in verdiept, dan is dat ook een punt van kopie. Dit ben ik. En we gaan het hebben over de Sleepwet, zoals dat dan populair heet. Officieel heet het. De Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten, de WIF. Waarom heet het nou Sleepwet dan? Dat komt vanwege deze analogie. Als je nou een heel groot net neemt, en die hang je uit je boot en die sleep je over de bodem van het dan vang je alles wat er zit. Alle informatie, als je terugbrengt naar een afluisteren van een uh, gesprek over internet, alle informatie die jij deelt met iedereen via internet, dat kan worden afgevangen. En nou, kans bestaat dat dan ook informatie van terroristen daarin zit, en dan kan je dat mooi opzoeken als je die informatie maar hebt. Vandaar die allogeer het. Nadeel is dat jouw informatie en wat jij communiceert er ook in zit. En dat vind je misschien niet leuk. Een ander nadeel is, één keer vervangen gaat nooit meer weg weet jij nou of de veiligheidsdienst die niet doet? Na drie jaar of na nou, hoeveel jaar wordt dat gesproken. Dit is dus wat we gaan doen. Ik ga je vertellen waar die sleepwet vandaan komt, wat, wat er aan vooraf ging en uh, we zijn, wat, er, wat er goed aan is. Want begrijp goed, we zijn niet tegen bevoegdheden voor veiligheidsdiensten of voor uh, de, de werkwijze van, van de algemene veiligheidsdiensten of de militaire Hartstikke goed dat ze er zijn, Nog niet goed werk. Uh, maar de bevoegdheid in deze wet vinden we te ruim en dat is beter, daar ga ik je iets af vertellen. Dus wat is er goed en wat is er niet goed aan deze wet en wat kan er beter? Hoe zit het nou met het referendum dan? Daar gaan we het over hebben. En hoe is deze wet in de strijd met de Groenwet in Nederland en met de Verweesrecht? recht puntje educatie is wat we hier vandaag doen. En, uh, we vertellen dit verhaal en iedereen die het horen wil tot 29 maart, waar dit referendum is. Wat vooraf ging, je kent in Nederland briefschrijven. toch? Je doet iets in een envelop en die plak je dicht en dan geef je hem aan de postbode. En er is een grondwet uit 1848 die zegt, één keer dichtgeplakte die envelop, dan mag niemand hem openmaken. Geldt dat ook voor e-mails, denk je? Nou, een e-mail plak je in ieder geval niet dicht. Althans misschien jullie als ICT'ers hebben wel eens gespeeld met mailencryptie, dan plak je hem wel dicht als je die analogie wil volgen. Maar een e-mailtje zou je kunnen zeggen, een postkaart. Je moet eens is het gewoon tekst die je aan je, je internetprovider geeft. Dus er, is wel wet, er zijn wetten in ontwikkeling die je maken of het briefgeheim ook van toepassing is, maar het is niet zo. Maar ook met dat briefgeheim dat we in Nederland hebben, zijn er overheden, en dat we doen nu ook al wat eraan vooraf ging, zijn er overheden die, die, die, die de niet voor omdraaien, om die enveloppen open te maken. Oost-Duitsland is een mooi voorbeeld waar ze, dus hier de staal, alles open stonden en dan die brief eruit haalden en die je maken en die dichtmaken of lezen en wat dichtmaken. maken. Overheden gedragen zich niet altijd volgens de wet. Dat is het voorbeeld van, van Oost-Duitsland, toen we nog een ijzeren partijen. Dit puntje gebruikt om de onder de bevolking te pijn, Politieke opdracht. Ik zeg niet dat dat in Nederland nu zo is of er van kan komen. Maar je hebt wel voorbeelden in Europa waar dit al wel aan de hand is. Turkije is een voorbeeld waarvan iedereen ziet, oh ja, er zitten rechters en docenten in. Ja. Catalonië in Spanje, daar zit ze ook flink op te letten. En dat waren wel plekken waar we tot een paar jaar geleden gewoon zonder daarover na te denken op straat strand Dus het komt wel deze kant uit. Eenmaal verzameld in de sleepwet gaat die data nooit meer weg en je weet niet wat op ons brengt. Of e-mail moet vallen onder briefgeheim of niet, daar zijn ze volgens mij nog niet helemaal uit. Uh, in ieder geval zouden wij kunnen gaan spelen met mail En dat doen jullie ook, met je, met je, met je chatprogramma's en je telefoontjes. Of WhatsApp is tegenwoordig versleuteld. Uh, je zou ook nog mooie programma's kunnen gebruiken als Signal, dan is het weer niet van Facebook. Uh, maar je kan het ook met e-mail. En als jij een website bezoekt, dan kan je daar een certificaat op zetten dat je via HTTPS naar dat ding toe gaat. En zo kan je zelf voor je encryptie zorgen. Maar ja, dat zien overheden ook. En nog dichterbij dan Turkije en Spanje, wat ik net zei, liggen Frankrijk en Duitsland. Die, die mail encryptie, het uh, is wel mooi dat jullie dat kunnen beveiligen, maar we willen toch graag die, die elektronische brieven kunnen openstaan als het nodig is. Encryptie moet niet zo zijn dat overheid niet bij kan. Dat zeggen deze landen en dan zegt uh, de Verenigde Koninkrijk ook in Nederland ook. Er is sprake van of we encryptie wel toestaan aan onze burgers of niet. Dan de woord, of je een vlog wat dicht kan pakken. Terug naar de WIF, de Wet op de inrichting en Veiligheidsdiensten, de Sleepwet. En um, als er in Nederland de wet geschreven wordt, dan nou, wordt er nog een Commissie begonnen, je gaat kijken naar de oude wet of die nog wel voldoet. En die commissie die kwam tot de conclusie van nou, er mist nog we wel een paar dingen in. Want het internet is wel heel erg groot geworden nu. We doen bijna alles communiceren via het internet. We doen geen voorbeelding meer. Bijna. En die uh, bracht een advies uit. Er kwam een concept-wettekst uit. En daar konden we uh, op intekenen konden we wat van vinden met elkaar. En je ziet hier, 557 mensen hebben dat gedaan. Of instanties hebben dat gedaan. Die hebben input geleverd. En dat was best uitgebreid Als je wilt nalezen wat er nou qua uh, privacy misschien... Niet optimaal is aan dat. En die conceptwet is dit een mooi stuk wat je zou kunnen lezen ook. Nou, al die reactie is uh, verwerkt. Daar is de concept, of daar is de, de echte wet van gemaakt. En die is voorgelegd aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft gezegd: Oké, okay, spring het naar de Eerste Kamer. En die zei op 26 juni: uh, Oké, okay. en nu is de wet van kracht. Dus de WIF, de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsbond, is van kracht. Hij is nog niet effectief, dat is 1 januari. Althans we hebben we wat dingetjes nog niet af. Het wordt mei. Maar de wet is aangenomen en hij wordt in mei effectief. Dat is de status van deze nieuwe wet. Wat is nou goed aan dat Nou, er zijn nu voorzieningen getroffen die rekening houden met wat je kan op internet. En wat die inlichtingendiensten, al met en veiligheidsdiensten, wat ze willen, is ook vanaf de kabel kunnen afluisteren. Maar wat jij met wifi doet in de eten, dat konden dat ze al. Maar ze willen ook met die kabel. Daarnaast wordt voorzien in een dna databank Ze mogen biometrisch gegevens van jou verzamelen. Dat, dat waren voorzieningen die, die in de nieuwe wet staan. Wat is er dan niet goed aan? Dan komen zo ook op de scherm. Dit is wat de overheid zegt. De oude wet kost het veel meer. De oude wet van 2002 die doet niet rekening met alle technologische mogelijkheden. En dan, met name, zeggen ze hier, 4K. Dat zit dan in de nieuwe wet. Wat is er tegen? Dat komt er zo meteen terug. Is de checks en balances daarin. geeft ze meer bevoegdheid. Moeten ze daar ook meer verantwoording over afleggen dan nou, daar, vinden wij, is een onbalans die je in kunnen beter maken. En er is dan een toezichthouder op, die, op de uitvoering van die nieuwe wet, alleen die toezichthouder rapporteert aan dezelfde de minister. En dan krijg je die situatie dat je een slager hebt die zijn eigen vlees kunt. En die toezichthouder doet misschien heel goed werk en ik veronderstel dat hij heel goed werk doet en die zegt nou, we gaan hier eigenlijk ons boekje te buiten. De Minister, daar moet je eigenlijk ook mee doen. En dan zegt hij, ik hoor wat je zegt. Maar ik doe het in deze laag, en daar kom ik op terug. Of kom ik op terug? Als je toezicht inricht, moet dat eigenlijk onafhankelijk zijn. Die toezichthouder moet ook op daadwerkelijk Dat is niet in voorzien, voorzien in deze wet. Deze nieuwe wet. We waren bij wat is er goed aan. De reden dat die, dat die veiligheidsdiensten deze bevoegdheden vragen, daar wordt vaak verwezen naar terrorisme. En dat is ook een hele belangrijke reden. Je ziet dat er aanslagen zijn. Aan. Overal in de grootste uitdaging in de wereld. En als je namelijk nou alle communicatie van iedereen hebt, dan kan je misschien kijken, hé, hey, daar is een boef, met wie praten die allemaal, En kan ik daar een netwerk mee, mee vinden. Of misschien kan ik zelf zelfs voorstellen waar mensen op de grond zijn te gaan doen. Arthur Dr. Leeuwen was uh, chef van de, van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dus die maakt dat punt hier in, in, in terrorisme. Maar, wat nou als we straks een aanslag hebben in Nederland? En we hebben deze WIF actief. Dan is die aanslag niet voorkomen. Je kan niet meer terug. Alles wat jij communiceert, omdat er in jouw straat of in jouw stad een mogelijke proef was, hebben ze al die gegeven verzameld. Dat staat in databases. Dat ligt dan ook misschien wel bij buitenlandse veiligheidsdiensten en het gaat niet meer weg. En je weet niet welke analyses en welke conclusies de instanties daar nu op doen. En je weet ook niet zoals ze er ook mee doen over twee jaar of over vier jaar of hoe lang die data daar ook staat. Die data gaat niet meer weg. Dit kan je niet meer terugdragen. Ze hebben al heel veel data en dan krijg je de analogie van, uh, van de spreekwoordelijke hooiberg met die naam erin. Hoe vind je nou in al die data die we nu al hebben, uh, de, de, de, de, de, de, de aanwijzingen of iemand iets naar uh, naast van plan is? Ja, plaatje natuurlijk, want je kan zo zoeken in de hooiberg. Daar zitten natuurlijk geavanceerde al op. Maar wat die, over, wat die veiligheidsdiensten vragen is, mogen wij ook een grotere hooiberg maken alsjeblieft? Mogen we meer informatie verzamelen van iedereen? Ik kan ook zeggen, misschien moet je met de informatie die je hebt wat meer gericht zoeken. Dat is het punt wat wij maken. We zijn niet tegen gerichte recherche en gerichte onderzoek op mensen die je verdenkt. We zijn tegen het ongericht vangen van alle informatie van mensen die geen kwaad in de zin hebben. Jouw recht op privacy is misschien wel belangrijker dan allemaal, dat jij je anders gaat gedragen, ook in je eigen huis, als je je afgeluisterd weet. Oh, wat we moeten vragen om een grote hooiberg. En die hebben ze ja, gekregen. Ga... Waarom ben je voor? Die dit Okay. We hadden het al, mensen in het vizier. Aanslagen die gepleegd zijn in het verleden, als je dan terugkijkt van hé, hey, ze zaten al in die database. We wisten het eigenlijk al, we handelden er alleen niet naar. Hier in Stockholm, hier in Orlando, hier in de Thalys en hier in Londen. Al die aanslagen in de afgelopen tijd in Europa, daar hadden we informatie van. Voordat we meer informatie gingen verzamelen. We handelden er alleen niet naar goed naar. Dat is een van de argumenten die we maken tegen deze ruimere bevoegdheid. Hey, je had die informatie al. Zelfs van mensen. Die uh, nog geen dingen gedaan hebben waar, waarvan je denkt dat we dat niet wil. Deze, dit voorbeeld van die, die strijden die al door de ARIG in de gaten gehouden Zonder die extra wi wisten we het ook al. Je kan meer informatie gaan verzamelen, maar je kan niet meer terug. Je kan die informatie niet. Je kan niet zeggen oh, doe een shift want we wilden het eigenlijk toch niet. En die data wordt gedeeld met derden, met bevriende veiligheidsdiensten. Nou, noem eens een land waar wij goed bevriend mee zijn. Laten we zeggen de grootste binnen de NAVO, de Verenigde Staten. Als je dan kijkt wat die doen met, de, uh, met hun informatie, kijk, fouten maken is menselijk. Dat gebeurt daar ook. En We uh, zitten hier in een cloud track. Nou, die zijn misschien wel mensen die bekend zijn met uh, een kleine afkorting hier, ABS. Amazon Web Services, daar hadden we het net over. Daar kan je leuke pick-upjes in maken en dat de Centcom ook. Het ministerie van Defensie de Centrum van de Verenigde Staten En daar uh, is dat dan geen goed wachtwoord op. Kleinigheid, ja, gebeurt altijd bij jullie op je werk ook dat je een je, je keer een wachtwoord niet goed insteelt. Gebeurt gebeurt wel met jouw data als je pech hebt. Als je de enige manier om zeker te weten dat die data niet in verkeerde handen komt, is het niet verzamelen. Ander voorbeeld. Het uh, uh, is niet helemaal gerelateerd aan deze wet, maar het is wel een voorbeeld van een instantie die veel informatie verzamelt en daar analyses op wil doen. Want we zijn tegen uitkeringsvrouwen. ben ik ook tegen. En de Belastingdienst ook. En die heeft daar een automatisch pakket voor bedacht. zie je. Die, die gaat kijken of je geen uitkeringsvrouw hebt. Maar de Belastingdienst, net als het ministerie van Defensie en net als jullie ook in jullie bedrijf, die maakt ook fouten. En, en, uh, misschien wel Willens en beters. En dan gaan we te ver. Wil je meer data verzamelen uh, uh, en, en is dat wel uh, nodig om je veiliger te voelen? Dat is een soort schijntegenstelling. Die, die vaak gebruikt wordt. We hebben meer data nodig om terroristische aanslagen tegen te, te, te gaan, want die auto's toch te verleden zijn. Het is een scheidtegenstelling. Op het moment dat jij niet vrij kan communiceren, onafgeluisterd, met, met mensen in jouw sociale omgeving, op het moment dat een journalist niet vrij kan communiceren met zijn bron, dan kan je dus ook niet vrij je eigen volksvertegenwoordiging controleren. Je recht op privacy, op vrije communicatie onafgeluisterd, is, zijn de checks and balances tegenover je eigen democratische -overheid. Meer data is niet. Meer data verzamelen maakt het niet veiliger. Je zou kunnen zeggen, je recht op privacy opgeven maakt het onveilig. Misschien is vandaag, met onze huidige regering, wat je ook vindt van wet 3, zou ik maar zeggen, maar wie is er over vier jaar of over acht jaar aan de beurt? En hoe zit dat in het buitenland met die regimes daar waar we onze informatie verdelen? De nieuwe WIF houdt geen rekening met het medisch beroepsgeheim. Artsen vinden dat niet oké, okay. de landelijke huisartsvereniging die gaat daar ook een punt van maken. Wat ook in de nieuwe WIF zit is een dna databank Ze mogen ook uh, ongericht DNA-materiaal verzamelen. Op het moment dat er veronderstelling is dat er een terrorist bijvoorbeeld hier in de zaal zit, dan zou je kunnen zeggen, we swipers, start die stoelen of de gaan in de kroeg, we gaan DNA-materiaal verzamelen, kijken wie waar is geweest. Er is al een dna databank in Nederland, die wordt opgebouwd van, van uh, vooroordeelden en uh, Verdachte van grote delicten. Die databank mag ook ingezien worden door die veiligheidsdiensten. Dat is nog groot voor de Ook biometrisch materiaal eh, mag met deze wet worden verzameld. Journalisten kunnen niet meer vrij met hun bron praten. met deze nieuwe wet. Dat is hier in de telegraaf die dat illustreert. Ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten gaat een punt maken tegen deze wet. En gaat dit punt bij onze uitstaat, zeg staat maar, aankaarten. Dit is het punt van democratische controle. Privacy, je, recht, je burgerrecht privacy, zijn de checks en balances, op de, is de democratische controle van je overheid. Je weet niet met wie het gedeeld wordt. Je weet niet welke analyse erop gedaan wordt. En als jij straks, misschien niet dit jaar, misschien niet volgend jaar, maar misschien over vijf jaar, met je paspoort op Schiphol bent en je zegt, mag ik ook even vliegen naar dat land? En dan gaat de rood land niet af, meneer. Dan zeg je, oké, okay, maar waarom mag ik niet in het vliegtuig dan? Dan zegt hij, ja weet ik niet, wel je lampje kan. Ja, je komt het vandaan, want dat weet ik ook niet, maar dan je lampje van heb je Jij weet niet welke conclusies worden getrokken uit welke database. met dit voorbeeld op Schiphol of op andere plekken. Je moet je afvragen of die extra bescherming als die er is tegen terroristische aanslagen, of het je waard is en daarvoor de privacygegevens te verzamelen. Ja, een aantal mensen. Uh, uh, um, vond van niet en maakte gebruik van het recht voor een referendum. En een aantal studenten hebben dat in gang gezet. Je hebt gezien dat de handtekeningen verzameld zijn. 407.000 handtekeningen zijn er verzameld. En gesteund door niet de minste. En we zien de lesje En van links, dit is de SP, tot rechts, vorm van democratie. En, nou, Piratenpartij staat er ook bij. Steunen dit referendum. Het is, ook als je het vraagt aan de Piratenpartij, je vraagt aan mij, is het referendum geen fijn instrument, dat raadgevend referendum. Ik zou een ander instrument willen, maar ik ben wel blij dat het er is. En wij maken de analogie met een noodrem in een trein. En als je in een trein zit en dat ding rijdt 140 40 uur, en iemand trekt dan die noodrem, dan is dat niet grappig. En je hebt al je schuldjes liggen over de gang en je blauwe plekken, maar je bent blij dat die noodrem in de trein zit. En dat is wat het referendum is. Het is goed dat we hem hebben. En, maar wat dat tegen ons kabinet anders over, ik de meerderheid van de Tweede Kamer denkt ik. anders over. Ze zien dat het referendum een beetje als belletje trekken, zou je kunnen zeggen. En ze gaat afschaffen. En op zo'n manier afschaffen, dat we niet als samenleving mogen zeggen of we het willen afschaffen. Door dus het referendum over afstappen willen ze niet. Het is geen belletje trekken, het is een noodrem. En er zijn situaties, en het volgende slide is een grapje, dat snap ik ook wel. Maar er zijn situaties dat je denkt, blij dat er een noodrem in het rij zit. En dat is wel wat een referendum is, als je het aan de periode Nederlandse Vereniging Journalisten gaat naar de rechter. Ik ga het voorleggen aan de rechter van de staat, heeft hier, praktisch deze niet te buiten. En ook in het Europees Verdrag van de Mensenrechten, ECHR, zit een artikel dat, waar deze statement met in strijd is. En die kunt worden ook gemaakt in het buitenland. Ik hoop dat je wat geleerd hebt van dit verhaal. Dit zijn opleidingen die we doen, dit is wat de Piratenpartij doet, sowieso, ook als we niet gekozen zijn in de Tweede Kamer. We gaan met Nederland door met dit verhaal, tot 21 maart in ieder geval. En, uh, als je wat opgestoken hebt, vertel het in je eigen sociale netwerk. Als je wilt dat wij het verhaal komen, vertel het bij jou dan komen we langs. Uh, zoek ons op op internet. Dit was ik. Zoek mij op als je wilt. Uh, en uh, laten we verder praten over uh, uh, hoe je er verder gaan in Nederland. Als afsluiting, we zijn niet tegen bevoegdheden voor de veiligheidsdiensten. Het is goed dat ze er zijn, ze doen goed werk. De checks en balances met zoveel rechten die we ze geven, die zijn onvoldoende. Daar moeten we met elkaar naar kritisch in kijken. Dankjewel voor je aandacht. Hebben jullie nog vragen? En anders doen we dat zo meteen beneden in de bar met een kopje koffie. Want ik geloof dat de tijd aan is. is wel Dankjewel.